Een minuut. zo Goedemiddag, allemaal. Als er geen COVID-maatregelen zouden gelden, dan zou u wellicht, als u tenminste thuis kijkt, hier geweest zijn. En nu zitten er maar een paar mensen. En u zou er dan geweest zijn als voorprogramma van het, of van het afscheidscollege van professor Peter Jonkers. En u zou dan aanwezig zijn geweest bij zo'n symposium daaraan voorafgaand. Maar in plaats daarvan kunt u de lezingen later lezen. Ze worden als pdf beschikbaar gesteld op de website van de universiteit. Als voorproefje interview ik vier de vier auteurs. U ziet hun namen op het scherm achter mij, maar dat is van een andere uh, regieaanwijzing. Dus u ziet ze daarboven. En dan ziet u dat het gaat om twee bijbelwetenschappers en om twee filosofen. De filosofen zijn Rosny Ossewaarde Loto en Natasja Kienstra. En Natasja is ook nauw betrokken bij de lerarenopleiding van onze, van onze faculteit. Carolien van der Stichelen is specialist op het gebied van het Nieuwe Testament en Penny Barter op het gebied van het Oude Testament. Alle vier hebben de dames gemeen dat ze collega zijn van Peter Jonkers en dat ze iets hebben met het hoofdthema uit zijn onderzoek, namelijk wijsheid. Mijn naam is Arnold Smeets. Ik ben ook een collega van Peter Jonkers en aan mij de schone taak om u wijzig te maken over die wijsheid. Ik groeide op in Oosterhout, misschien kent u dat, en daar stond en daar staat nog steeds aan de rand van een stadspark een beeld van Abraham met als opschrift wijs is hij die weten wil waar Abraham de mosterd haalt. Dat heeft overigens met wijsheid weinig van doen. Het was een inventing tradition en intussen is het cultureel erfgoed. En het was bedoeld voor 50-jarigen en als zodanig een slim plan en een ontzettend leuk initiatief. Ik gebruik deze herinnering als een bruggetje naar een eerste vraag voor Penny Barton. Zij wist al dat die vraag zou komen. Ja, dat er een vraag zou komen. Want ik kwam Abraham namelijk niet tegen in haar artikel over de wijsheid in het Oude Testament. En overigens Wellicht dat Penny Barter soms in het Engels antwoordt. Zij is namelijk tweetalig. En u ziet ook dat de opstelling voor zijn interview zeg maar suboptimaal is. Maar we maken er het beste van. Dus Penny, wie zijn wijs in het Oude Testament? Arnold zei dat dit een, een makkelijke vraag zou zijn: als eerste. Ja. Wie zijn de wijzen of wie nou ja, is wijs? Arnold, noem, noem een wijze uit het Oude Testament. De vrouwenwijsheid zelf, zou ik zeggen. Ja. Mag dat? Ja, dat mag. Jawel, want dat zit er ook in natuurlijk. Ja, ja. ja wie is een wijze? Ja, met wie een... wordt wijsheid geassocieerd in het Oude Testament? Nou ja, met Salomo. En dat is het makkelijke antwoord, zeg maar. En vooral met Salomo. En vandaar in het Oude Testament komen we tot een, een idee van uh, Salomo boeken. En of hij zelf deze heeft geschreven, is... Uh, is een andere vraag? Nee, zou zo ik zeggen trouwens. Um, maar ja, we denken natuurlijk aan Salomo. Maar um, dat is niet de enige plek waar wijsheid gevonden kan worden in het Oude Testament, volgens mij. Heb je nog een paar plekken? Wat zijn dan de belangrijkste andere plekken waar wijsheid gevonden kan worden? Nou ja, zo. So, dit is een ingewikkelde vraag, Arnold. En de reden is... Spreken we dan over wijsheid als concept, wijze mensen, wijsheidsteksten? Um, want ja, daar krijg je eigenlijk drie verschillende antwoorden op. Ja. Als we denken aan boeken, dat mm -hmm. is iets makkelijker dan. Begin bij het makkelijke, dan doen we daarna het moeilijke. Mooi, <hij> dan. Um, Spreuken is een soort wijsheidsliteratuur. Ja, verder zou kunnen dat uh, Kohelet en Joop ook wijsheidsliteratuur zijn. zou kunnen, als je de definitie van wijsheidsliteratuur een beetje verandert, dan wijsheid van uh, Salomo en wijsheid van Jezus Sirak ook. Ja, als je de definitie een beetje verder aangepast, dan ja, het meeste van het Oude Testament eigenlijk. Ja. Nou, goed, Jouw aarzelingen geven ook al aan waar het onder andere in jouw artikel over gaat, namelijk dat de definitie waarmee... Gewerkt wordt een mooie 19e eeuwse uitvinding is, die toen waarschijnlijk ongetwijfeld hoge ogen sloeg, maar die met de realiteit van het Oude Testament weinig van doen heeft. Is, is, klopt dat? Is, is het, werken we gewoon met, met wijsheidsliteratuur met een uh, ingewikkeld en een te ingewikkeld concept. Ja, zo, so, um, dit gaat eigenlijk over het werk van Will Kynes van 2019, 2020 ook. Hij was er al mee uh, bezig natuurlijk, maar wat hij heeft laten zien is dat eigenlijk dit uh, idee van een wijsheidscategorie in het Oude Testament is eigenlijk helemaal geen oude categorie. Het komt van uh, ja, 19e eeuw um, en hoe zij allemaal uh, wilden denken over het Oude Testament en uh, het geschiedenis van, van Israël ook. En dus, ja, um, je moet eerst een heel duidelijk en sterke definitie van wijsheidsliteratuur maken voor jezelf. En pas dan uh, kan ik jou vertellen wat er wel of niet uh, bestaat qua wijsheidsliteratuur in het oude testament. Ja. Ja, goed. We, gaan, we gaan in de loop van dit gesprek gaan we op zoek naar wat wijsheid is. Dus misschien komen we dan op, op sporen of minstens elementen van zo'n definitie van wijsheidsliteratuur. Uh, wat ik net zei, dus dat idee van, van dat er een concept is waarmee gekeken wordt... ...dat geldt ook een beetje voor het, Oude Test, voor het Nieuwe Testament... ...in verband met het onderzoek naar de historische Jezus. En dan kom ik bij jou, Carolien. Uh, wat ik een interessant detail vond, is dat in de jaren 70... ...het onderzoek naar de historische Jezus een Jezusbeeld opleverde... Op ...waarin Jezus verdacht veel ging lijken op een Franse existentialist... zei dan zonder coltrui en sigaretten. Maar met dit terzijde... Is er inderdaad in het studie van het Nieuwe Testament ook zoiets aan de hand, dat, dat, dat de, de frame waarmee we kijken niet helemaal klopt met wat uh, er over Jezus te zeggen valt? Nou ja, wat is, wat is kloppen? Ik bedoel, er worden allerlei frames gebruikt om naar de figuur van Jezus te kijken. Dus uh, om aan te knopen bij wat, bij wat Penny al zei, Um, een van de auteurs waar ik dan met name op inging, uh, Elisabeth Schussel Fiorenza, die staat precies in die traditie van de 19e-eeuwse opvatting van wijsheidsliteratuur. En, en dat is ook meebepalend voor uh, de manier waarop zij dan met name naar nieuwtestamentische teksten gaat kijken. Dus uh, je ziet wel een zekere doorwerking, zou je kunnen zeggen, van, uh, van die idee van, uh, van wijsheidsliteratuur. Dat ook. Uh, uh, uh, auteurs die dan gaan kijken naar het Nieuwe Testament met datzelfde begrip van wijsheidsliteratuur aan de slag gaan en dat gaan toepassen of dat als bril gebruiken om naar het Nieuwe Testament en dan met name naar de figuur van Jezus te kijken en dan Jezus als het ware reconstrueren als wijze in aansluiting bij teksten... Uh, uit het Oude Testament en de, de kanonieke literatuur, dus de wijsheid van Salomo en, en van Jezus Sira. Ja. Is dat wat jou betreft een overtuigende poging? Um, nou ja, overtuigend. Wat is overtuigend? Dat hangt er vanaf wat je eigenlijk wil. Uh, je je verwees zelf naar de, het onderzoek naar de historische Jezus. Uh, de belangrijkste conclusie uh, lijkt mij eigenlijk van het historische Jezus onderzoek dat het ongeveer evenveel Jezusen oplevert als biografen, om het zo te zeggen. Dus uh, een, uh, een, een massa heel interessante visies op de figuur van Jezus, maar die vaak meer zeggen over de auteur dan over Jezus zelf. Dus uh, er ze, ze zijn natuurlijk voor al die uh, opvattingen of visies aanknopingspunten te vinden in de teksten van het Nieuwe Testament, want die zijn namelijk zelf ook niet zo eenduidig. Dus uh, je, kunt, je kunt op basis van het Nieuwe Testament met heel veel Jezusen voor de dag komen. En Jezus als wijze is daar één van. Dus daar zijn ook wel teksten die met name in dat licht bekeken uh, ja, interessant zijn en, en daar aanleiding toe geven. Maar zelfs dan nog zie je dat uh, de, de figuur van Jezus uh, als wijze dan nog op, op verschillende manieren geconcipeerd wordt. Meer in de filosofische richting. Maar, maar ook meer als een soort van plattelandswijze. Hè? Iemand die beelden uit de natuur gebruikt om duidelijk te maken waar, wat hij wil zeggen en zo. Dus uh, op basis van hetzelfde materiaal zijn heel veel verschillende reconstructies mogelijk, zou je kunnen zeggen. Ja. Geld, geldt dat ook voor die, die andere figuur die jij in jouw artikel uh, behandelt en bespreekt, Deepak Chopra? Deepak Chopra is niet onmiddellijk de eerste persoon waar je zou aan denken. Nee, daarom, daarom is het wel een interessante. <laughs> ja, daarom dat vond ik zelf ook. Omdat hij namelijk uh, een... Uh, het is een boeiende figuur, uh, maar het is geen niks heet, hè, Dus het is in die zin geen... geen uh, ja, hij heeft een ander soort insteek. Uh, hij schrijft uh, een... Uh, eigenlijk meer een soort van spirituele reisgids. Uh, en gebruikt daarvoor uh, teksten uit het Nieuwe Testament. en uh, Uitspraken van Jezus. En hij, hij ziet Jezus dan ook wel. eigenlijk meer als een soort van spirituele leider. als een verlicht iemand. Iemand die Gods bewustzijn heeft bereikt. En dan zie je natuurlijk allerlei begrippen langskomen. Hij zegt zelf: van ja, eigenlijk zegt het Nieuwe Testament daar niet zoveel over. Dus uh, we moeten. We moeten uh, tradities gebruiken om met name dat beeld, het fragmentaire beeld dat we van Jezus hebben, aan te vullen. Dus zijn invalshoek is eigenlijk, is eigenlijk helemaal anders dan, uh, dan die vorige auteurs. Uh, hij kijkt veel meer, hij is een soort van... Hij is iemand die zelf, en dat vind ik ook wel spannend, uh, die, die vanuit een andere culturele context uh, kijkt, Interessant is dat hij in het boek vertelt dat hij naar een katholieke school gegaan is als kind, maar thuis hindoe. En dus die twee werelden brengt hij ook in dat boek op een, op een verfrissende manier, zou ik zeggen. Het is interessant om te zien hoe zo iemand dan weer naar die teksten kijkt, bij elkaar. Dus uh, je merkt ook wel in zijn boek dat hij literatuur gelezen heeft, want hij, hij weet bijvoorbeeld dingen over... De zogenaamde Q of woordenbron. Dus dat doet vermoeden dat hij ook wel bepaalde zaken gelezen heeft. Maar in zijn boek komt geen bibliografie voor, dus waar hij zich precies op beroept. Of uh, wat hij precies uh, gebruikt heeft als, uh, als basis, dat is uh, op basis van uit uh, dat boek niet op te maken. Maar, te, maar maakt hij er dan niet een beetje te veel een Oosterse boeddha-achtige wijze van? Helemaal. Ja. Dus, uh, dus volgens hem, uh, uh, hij, hij, hij, do, hij brengt teksten aan, dus hij geeft allerlei citaten, uh, uitspraken van Jezus, die eigenlijk ook bedoeld zijn als meditatiemateriaal om... Uh, uh, om, om mee aan de slag te gaan en zo. Dus, uh, dus dat, uh, dat is heel duidelijk uh, zijn bedoeling, om een soort van spirituele reis. Uh, dus volgens hem was Jezus ook een verlicht persoon. Dus Het uh, interessante is, hij heeft ook een boek geschreven over de Boeddha, dat was ook een verlicht persoon. Dus uh, die categorieën, uh, dus verlichting tot godsbewustzijn, zoals hij dat dan noemt, komen, dat, dat, uh, dat kan de hedendaagse mens... Aan de hand van Jezus, om het zo uit te drukken, hè, met behulp van teksten uit het Nieuwe Testament. En uh, ja, volgens hem uh, is het zo dat, uh, dat Jezus zelf ook tot een dergelijks uh, bewustzijn uh, gekomen was. Dus, maar uh, en, en, maar in, in dat denken gaat, gaat hij niet in op, op wat wij in het Westen, tussen uh, ik steeds dan even interessant vinden. Dus al die christologische categorieën die ook met Jezus gekoppeld worden en waar ook Jezus, of wijsheid in geïnvesteerd wordt. Wat nee. laat hij links liggen? Ja, de titel van zijn boek is de derde Jezus, dus hij onderscheidt drie Jezus. De eerste Jezus is de Jezus van het historisch onderzoek, dus de historische Jezus en volgens hem nou ja, valt er ongeveer niks te zeggen over de historische Jezus, dus uh, dat vindt hij niet interessant. Uh, de tweede categorie, dat is de Jezus van de christelijke traditie, hè, van de dogma's en uh, christologische uh, invulling, uh, dat vindt hij eigenlijk ook niet zo interessant. Dus uh, dat, hij, hij vindt dat we eigenlijk op een, uh, op een andere manier naar Jezus moeten gaan kijken. En dat noemt hij dan de derde Jezus. En dat is meer zijn, zijn, zijn insteek, uh, het zoeken naar een spirituele uh, yeah, uh, ingang, zal ik maar zeggen, die, uh, uh, die eerder aansluit bij uh, een, een soort van universalisme, uh, universele wijsheid en van daaruit naar de figuur van Jezus kijken, dus niet... Uh, Gehinderd door allerlei uh, uh, ja, voor of voorafnames of uh, ideeën, bestaande ideeën. Want dat vindt hij eigenlijk dat dat te veel versteend, versteend is. Dus die, die christologie van uh, het Westen. Hè? In jouw artikel, maar dat, en dat komt ook wel terug in het artikel van Penny. Da daar, tenminste, ik lees daar dan wel in. Een soort, de, dat er als het ware twee tradities zijn. Die wijsheidtraditie en zo'n rationele theologische reflectietraditie. En die, die op elkaar, interveneren op elkaar. Klopt dat een beetje? Is er sprake van, van twee tradities die uh, soms wat verbaal aan het armpje drukken zijn? En van elkaar te onderscheiden minstens? Dus, dus dat wijsheid als het ware twee gezichten heeft. Dus de, de, de, de meer rationele en een meer spirituele kant. Dat zou, je, dat zou je aan Komt de hand van Roshni. Chopra, zou je de tweede Jezus wel de meer ja, de rationele benadering ja. kunnen noemen. Alhoewel het ook natuurlijk de Jezus van het geloof is, om het zo uit te drukken. Mm -hmm. dus, uh, maar dat is meer reflectie dan, uh, dan uh, yeah, uh, wat Roshni uh, in ja. haar uh, ja. bijdrage, wijsheid ja. <lacht> nou, noemt. Ja. Ze knikte al nee bij de vraag. Ja. Dus, dat is dan, dus hoe zou jij de vraag hergeformuleerd nou. hebben? Ja, jouw vraag was um, of, echt, of wijsheid twee gezichten heeft. Nee? En dan zat ik aan de teksten van Penny en van Caroline te denken, is juist niet. Want ik had het gevoel dat ze juist wijsheid uh, inderdaad, wijsheid associëren met uh, het universalisme versus niet wijsheid. Dus niet je ja, de twee gezichten van wijsheid als wijsheid is. Ja, dan komen wij van, wat is wijsheid? Maar wijsheid moet iets universeel hebben. Versus wat meer partijdig, en uh, tribale, ja, um, um, yeah, iets. Maar zit, zit daar niet, niet ook, uh, dus uh, uh, de, de filosofie, hè? dus dat is die wijze, of de liefde voor de, voor de wijsheid? Filosofie. Ja. Uh, ja. Dat, dat, die, dat die ook twee kanten opgaat? Dus die, die meer rationele kant van, van het, we gaan eens keer goed kijken hoe de wereld in elkaar zit. Dat gaan we eens precies beschrijven en dan weten we precies wat er aan de hand is en precies wat we moeten doen. Oh, ja. wat een andere manier van denken en doen is dan. De, de, de, de, de oh ja. Uh, dus uh, in mijn tekst maak ik een onderscheid tussen het streven naar wijsheid uh, en zeg maar meer wetenschap, uh, kennis naar zekerheid, kan je zeggen. Ja. En uh, die kennis zou ik niet wijsheid noemen. Het is wel kennis, maar het is niet wijsheid. Jij noemt in ieder geval die wijsheid. Geef je het kenmerk dat heeft iets met je existentie te maken? Um, het heeft iets existentieels. Ja, en het is ook iets wat wij niet helemaal kunnen vangen, kunnen vatten. Het is altijd een streven naar wijsheid. En het gaat inderdaad om de grote dingen, de grote um, ideeën van over de wereld, uh, de orde, de kosmische orde, wie de mens is, um, over het goed, goede en het kwade. Dat zijn inderdaad existentiële vragen, zou je kunnen noemen. Ja. Noem maar, ja. ja. Natasja. Um, we hebben het over die existentiële vragen, we hebben het over kennis gehad, uh, um, um, het doet me ook een beetje denken aan waar jij aan refereert, aan, de Tilbers, aan het Tilburgse onderwijsprofiel en voor zover u dat niet kent, dat heet kennis, kunde en karakter. Um, um, zitten daar die twee spanningsvelden in, dat dat existentie met karakter te maken heeft en dat kenniskunde meer met het reflexieve weten? Um. Het, het zit er deels in, maar het, het, het, vaak willen mensen daar een soort dichotomie van maken. Hè? Het staat aan de ene kant of het aan de andere kant. Uh, terwijl uh, het type onderzoek dat ik ook doe, laat ik ook meer zien dat het een, een soort van schaling is. He, als, als je zo naar ons kijkt, dan heb je mensen die zijn meer wijs dan wat ik ben en mensen die zijn minder wijs, maar het staat niet tegenover elkaar. En uh, ik denk ook uh, in mijn stuk wat ik uh, probeer terug te laten komen is dat, uh, um, en dan stap ik even over op het onderwijsdeel waar ik ook uh, mede voor zit. Is dat uh, binnen het filosofieonderwijs de docent heel erg, de, filo de filosofiedocenten heel erg belangrijk is om als het ware die wijsheid, die liefde ook voor wijsheid, bij uh, leerlingen uh, uh, ja, aan te wakkeren, ze daarin mee te nemen. Um, Moeten leerlingen daarvoor die abstracte theorie, die kennis enzovoort, moeten ze die daarvoor beheersen? Ja, natuurlijk moeten ze dat ook. Maar tegelijkertijd mogen ze dat ook in zichzelf laten weerklinken en, en kijken of ze daar verder mee komen. Of ze daar een beetje van kunnen groeien of hun karakter daarmee een beetje gevormd kan raken. Dus het, het, het zijn niet twee dingen die helemaal tegenover elkaar staan. Met twee vaardigheden die je moet leren. En het een en, misschien wat kan kun je met stampen en uit je hoofd leren redden, maar dat andere in ieder geval niet. Ja, maar ze hebben elkaar ook nodig. Ja, dat, dat, dat is ja. Vers tweeën. Ja. ja. ja. En, en daar, daar speelt dan de docent een centrale rol in. Ja, wat mij betreft speelt de filosofiedocent daar een enorme rol in. En um, uh, zeg maar, ik ben ook van het empirische onderzoek, uh -huh. dus ik ben dat ook empirisch gaan onderzoeken. En um, een misvatting bij filosofen is vaak van, nou als we een Socratisch gesprek doen, dan gaat dat fantastisch goed. Want de vorm, een Socratisch gesprek, nodigt uit om met allerlei vragen mensen langzaam maar zeker tot wijsheid te brengen. Maar als je dat in de empirie bekijkt, dan een, een deel van de Socratische gesprekken gaan geweldig, maar een deel ook minder. Loopt het allemaal niet zo goed? Komen mensen niet zo ver? Komen mensen niet tot wijsheid? En waar ligt dat dan aan? dan ga je op een gegeven ogenblik zien dat het niet de vorm is, maar dat het inderdaad ook de bijdrage is. Uh, ook van, van de docent die daarbij staat, of de leider, he, de, de, de gespreksleider, die bepaalde filosofische inhouden in kan brengen. He, bepaalde begrippen, bepaalde verfijning van begrippen, bepaalde nuances, de ontrafeling van begrippen bijvoorbeeld. En tegelijkertijd ook de deelnemers die daar ook hun wijsheid in brengen. En als ik dan weer terugschakel naar het onderwijs en kijk van uh, uh, hoe zijn pubers pubers die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben He, die die die die hebben het helemaal voor al al die weten het helemaal um, maar wat dan het mooie is bij een filosofieles natuurlijk is dat je langzaam maar zeker afbellend ze tot de conclusie laat komen dat ze helemaal niks weten en uh, uh, uh, Strauss die heeft uh, uh, gezegd in een tekst uh, dat, dat Zeg maar een van de, van de makkers van de verlichting is dat we meteen kritiek gaan leveren. En nou, dat is ook wel heel erg in onze Nederlandse samenleving. Hè? En zeker met uh, kinderen, meteen zeggen ze ja maar, ja maar, ja maar. En zitten ze er bovenop. En nou is het de kunst in zo'n filosofieles, en dus van de filosofiedocent om ze, is, en dat noemt ze trouwens showing solidarity, om ze eerst eens een soort van solidariteit met wat er is aan, aan wijsheidsliteratuur... Hè? Om ze daar een tijdje in mee te nemen. En dan daarna mag je daar inderdaad op losgaan. Maar weer die filosofiedocent die daar van oneindig belang is. Maar, maar die dus constant in dialoog gaat. Altijd in dialoog, ja. ja. En dat, dat is uh, wat filosofie in Nederland is. En dat uh, vinden we met onderzoek, zie je dat uh, gedeeltelijk in het buitenlanden. Maar in Nederland is filosofie en filosoferen zijn altijd gekoppeld aan elkaar. En dat betekent dus dat die dialoog ook van onschatbare waarde is. Ja. Um, dat blijft dat een reden voor... Ja, je had het over pubers, dat die pubers het allemaal zo zeker weten. Volgens mij hebben volwassenen daar ook wel een beetje last van af en toe. Hè? Dus, dus en professionals al helemaal. Dus op deze universiteit, ja, het zijn alleen maar mensen die het allemaal zeker weten. Um, um, hoe lastig is het om die karakterleerlijn um, als levenshouding aan te leren? Um, ik kan alleen maar over kleine praktijken spreken, want ik heb niet alles hier op de hele universiteit bijvoorbeeld gezien. Maar als we nu kijken binnen onze eigen faculteit, de TST, hè, zou je kunnen zeggen van nou eh, karaktervorming hoort bij onze faculteit als geen ander. En eh, als je kijkt hoe we het vertaald hebben in het onderwijs, is denk ik zoals er ook heel vaak over wordt gedacht. Hè, van. Uh, aan de ene kant uh, zit er gewoon een grote component kennis. He, de studenten komen ook bij ons gewoon om mooie teksten te lezen. Uh, maar er zit ook een component in. En daar zijn wij denk ik bij ons op de faculteit heel sterk in van discussie. En het in vraag stellen. En uh, uh, inderdaad met de studenten de dialoog aan laten gaan. Er zit ook een component bij dat je studenten leert om ze uh, uh, uh, uh, voor een publiek te gedragen. He, voor een forum rekenschap af te leggen. Dus dat zit er ook bij. En uh, waar ik nu nog op zoek ben uh, binnen onze faculteit is of wij ook uh, in die zin in staat zijn om uh, studenten uh, het goede meer te kunnen laten doen. Uh, want uh, je, je kan heel veel discussiëren en dan kun je een attitude krijgen van wijsheid. Hey, ik heb heel lang en breed nagedacht over allerlei uh, begrippen en uh, nou, dit, dit, dit, dit, dit zou het toch wel moeten zijn. Maar daarmee ben je het nog niet. Dus daar zit een bepaalde scheidslijn. En dat is toch weer die schaling die ik heb. Je kan kennis hebben, vaardigheden, kunde. Je kan een bepaalde attitude op een gegeven moment aannemen. Maar dan zul je het nog moeten doen. Ja. En dat is natuurlijk waar Aristoteles ook over heeft. Je moet het in die praxis gaan doen. Je moet oefenen. En waar kan je dat? Kan je dat nou op een universiteit? Kan je dat binnen een faculteit? Kan je dat binnen een vak? Dat wordt wel een lastige en een uitdaging. Maar misschien hebben we daar toch wel een aantal mooie voorbeelden in de ja. ik, ik denk aan uh, het, uh, de bijdrage van Rosny, daar staat dat de plek waar je wijsheid kan leren, schrijf je ergens, dat dat een gemeenschap is. Ja, inderdaad. Dat dus als... wijsheid niet alleen een individueel, uh, uh, individueel streven is, maar het gebeurt inderdaad binnen een gemeenschap. En dat dat inderdaad in de eerste plaats een houding is. Uh, want het hele, mijn betoog is dat wijsheid met een uh, houding van eerbied begint. Mm -hmm. En dat die houding van eerbid, uh, dat dat binnen een gemeenschap aangeleerd wordt. En niet zozeer via, uh, het is geen cognitief kennis, maar is echt uh, aangestoken worden. Ja. Maar is een school, een faculteit of een ja. uh, academie zo'n ja. soort gemeenschap? Ja, zou ik zeggen, ja. Inderdaad. En of het gebeurt. Dat is vers 2 natuurlijk. Dat is vers wat, wat zijn, wat zijn uh, stimulansen om dat te bevorderen? Um, ik denk dat dialoog echt een, uh, wat Natasha ook noemde, dat dat een heel belangrijk uh, uh, voorwaarde is. Mm -hmm. uh, dat betekent ook wederzijds respect. Um, en ook onder studenten, dat, uh, dat is echt uh, iets om na te streven, Die wederzijds, dat wederzijds respect en echt dialoog voor het pluralisme, voor het anders zijn. We zijn er nog niet. Maar vergeet dat niet een beetje met wat natuurlijk toch ook wel in de, onze samenleving minstens een rol speelt en ook op faculteit en universiteit? Je moet wel je punten halen. Je wil, je wil wel de goede zijn. Ja. Je wil wel de beste zijn. Dat heeft met inderdaad de nadruk, dat zeg ik ook inderdaad, de nadruk op prestatie, dat gaat die andere houding ondermijnen. Dus dat is inderdaad de waar aan bod. Ja, is, is het niet een model denkbaar dat die twee in elkaars verlengde liggen, of minstens in harmonie met elkaar te brengen? Zo? Dat is wel mogelijk. En dan is het het best van jezelf en niet zozeer beter dan een ander zijn, maar echt samen het beste van allen en van elke mens proberen naar boven te krijgen. Ja, het is wel denkbaar. Ja. Want mij, dus, dus jij hebt het over, over, ik weet niet of het een Fransman of een Engeland is, hoor. Gabriel Marcel of Gabriel Marcel, dus dat uh, doorhalen wat niet van toepassing is. En uh, Natasja, jij citeert Hannah Arendt. Die, die daar wel aanzetten toe geven. Dus, dus je, zoekt, je zoekt betrokkenheid, je zoekt uh, dialoog, je zoekt uh, de openheid. En reflectie vraagt daarom, om het niet zeker weten per se meteen vooraf. Ja, en, en dat is natuurlijk een lastige, want we zitten in een cultuur, in een maatschappij, waar je het meteen zeker moet weten. En uh, als je het over uh, adolescenten hebt, en of dat dan uh, scholieren zijn of uh, studenten... Um, maar uh, um, de, de, de, de druk van een studie en studiepunten mm -hmm. halen enzovoort, en mag ik ook gewoon even zitten en nadenken en het niet meteen weten, ja, dat, dat is, dat staat iets in, in een beetje in conflict met ja, elkaar. Ja, ja, ja. maar als ik jullie ja. goed begrijp, dan moet je af en toe het even niet weten en gewoon even nadenken. Nou ja, een onderdeel denk ik dan toch ook van uh, wijsheid is dat het af en toe een beetje schuurt. Hè? Het voelt niet helemaal prettig en, en daardoor moet je ook iets met jezelf en gaan nadenken en reflecteren enzovoort. Ja. En die ander heb je daarbij ja. nodig natuurlijk. En de docent? De die docent dat schuren of, de, moet... of, of, of je ja. peer, of, het ja. maakt niet uit. Ja. Ja. Dus die docent organiseert het schuren en moet het ook weer masseren als het ware. Nou, De student kan ook zijn eigen schuren opzoeken. Ja. Dat, dat is ook een, een mogelijkheid, ja. natuurlijk. Ja. Uh, Penny en Caroline, herkennen jullie hier iets in, in uh, hoe in het Oude en het Nieuwe Testament wijsheid geleerd wordt? Ja, er zit, er zit duidelijk een, een, een morele component aan. Ik bedoel, wijsheid heeft, heeft alles te maken met het goede leven, uh, met het streven naar ook een deugdzaam leven. Uh, een, een wijsheid ook in termen van een soort van zelf. Reflectie, zelfrelativering, uh, uh, afwegen van waarden, uh, dat zijn dingen die, die natuurlijk uh, in die teksten van wat is belangrijk in het leven. De, dit soort uh, cruciale existentiële kwesties die komen op een andere manier, meer in de vorm van, meer narratief soms ook, in de vorm van uh, parabels uh, of uh, aforismen. Uh, uh, worden, ...worden dingen gezegd die op zijn minst uitdagen om na te denken... ...en je soms ook enigszins uh, ja, uit, je, uit je positie lichten. Dus dat on oncomfortabel Je wordt geconfronteerd met iets wat je tot uh, uh, aanzet om verder na te denken... ...over waar het je om te doen is of waar het leven om gaat... ...of wat het belangrijkste is. En dat soort zaken. Denk bijvoorbeeld aan uh, parabels die gaan over rijkdom... Hè? En, uh, in het Nieuwe Testament, hè, waar dus bij... Het dus is natuurlijk vandaag de dag, de cultuur van materialisme misschien ook niet zo verkeerd, om de vraag te stellen, ja, waar, wat betekent eigenlijk rijkdom, waar zoeken we dat, is, materiële, ja, materiële, is dat het belangrijkste in het leven en dat soort zaken. Dus, dus dat zijn eigenlijk uh, fundamentele kwesties die je daar ook ziet langskomen. En, Waar je, niet met, waar je met een rationeel antwoord niet toekomt. Ik bedoel, het komt er niet op aan om te zeggen van ik heb zoveel op mijn bankrekening staan, dus het zit wel goed of zo. Dus, dus uh, ja, uh, dat, dat, dat reflexieve, uh, dat, dat ook, uh, ook die sociale, culturele component, dat je dat niet al in, in een soort van geïsoleerde positie op je eentje doet, als kluisenaar, maar dat je dat doet in verbinding met anderen. Dat is dan de sociale dimensie en die, die komt dan natuurlijk ook precies terug in zoiets als uh, karakter en waar het een universiteit dan om te doen zou moeten zijn, hè, ook dat. We moeten ook vragen durven stellen, bijvoorbeeld aan de prestatiecultuur en het individualistische karakter daarvan. Is het niet mogelijk om meer uh, groepsprocessen te beoordelen als groepsprocessen en, en uh, te kijken hoe iedereen daaraan kan bijdragen? Zijn er andere manieren om... Te beoordelen dan alleen maar puur cognitieve, rationele uh, uh, uh, ja, criteria. Dus uh, dat zijn de minder comfortabele vragen, denk ik, die wij kunnen stellen aan een universiteit uh, als geheel vanuit de TST, denk ik dan. Ja, met, met Jezus als een goed voorbeeld, want die was volgens mij ook wel aardig geschoold in het stellen van ongemakkelijke vragen. Wie? Jezus. Ja. Dus, ja, oh die. Nee, die ja. ja die. Nee, dus, dus weet je wat is dus dat, dat in, in allerlei parabels ook de, de, de, het schuren georganiseerd wordt? Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Ja. Want het, het, het, het slaat je uit je lood. Je, je krijgt niet noodzakelijk het antwoord dat je verwacht. En een aantal van die parabels loopt ook helemaal niet goed af. Dus uh, ja. Ze roepen vaak meer vragen op dan dat ze antwoorden geven en, en vaak ook geen comfortabele antwoorden. Dus. Zit, zit dat ook in de, in de wijsheidsboeken, voor zover ze, binnen de definitie passen ja. bij het Oude Testament? Nou dat... ja, voor de laatste tien of minuten of zo was ik echt aan het knikken de hele tijd. <laughs> ja, ja, ja. Um, als ik mag eigenlijk terug naar uh, kenniskunde en karakter eigenlijk. Ja. Um, ja, ik vind het echt een leuke... Um, ja... ...programma of, of lens om ook naar het Oude Testament te kijken. Want net zoals Roshni zei eigenlijk. Um, ja, het is niet zo vaak in het Oude Testament dat gokma, wat wij als wijsheid vertalen, is kennis. Het is soms wel talent voor iets, uh, zoals ja, naaien of met, uh, met bronswerk of dat soort dingen. Dat is ook een soort wijsheid. Maar eigenlijk is het iets meer van een, een soort... Um, vermogen, een aptitude, uh, om goede beslissingen te maken. Dus echt een, een houding dan, in plaats van kennis. En dus ik denk dan, misschien zit dat dan een beetje tussen karakter en kunde dan. Er is wel waardigheid erin, maar ja, de waardigheid gaat ook over wie jij bent als, als mens, denk ik. Spiegel, spiegel zijn, zijn, geven de, de oud testamentse boeken ons nog altijd een scherpe spiegel, wat dat betreft. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, een scherpe spiegel, inderdaad dat, dat, we, dat, we, dat wij moderne, geseculariseerde mensen daar nog een hele hoop van kunnen leren. Van die manier van in het leven staan en uh, de wijsheid die daar gedeeld wordt. Ik zit nu nog in het nee. vraag. Ja, nee, dan voor is de vraag waarvan. gewoon te Nee, maar, maar, maar is de, hoe actueel is de, zijn de, lef, de wijsheidslessen van het Oude Testament nog? Oh, ja, maar nou, een Want van de lessen... ik dat maar meteen je, gezegd dan was het in één keer klaar geweest. <laughs> <laughs> als we denken bijvoorbeeld aan uh, Kohelet, wat, ja, um, kla Ecclesiastes in het Nederlands, volgens mij, ja, ik denk van Roshni, dus dit klopt. Ecclesiastes. Predica. Um, prediker. Zij heeft een hele boek geschreven wat eigenlijk een, een reflectie is over niet alleen wat weten we eigenlijk, maar wat kunnen wij weten? Wat is mogelijk qua kennis en wijsheid en zo? En ja, hij moet wel uiteindelijk tot een soort conclusie komen, maar de les daar ook voor ons dan is misschien, ja, voordat je iets zo uh, vol van zelfvertrouwen zegt moet je eerst ook, uh, ook de tijd hebben om te denken, nou, maar wat weet ik en hoe weet ik dat eigenlijk? Misschien is dat een soort houding van wijsheid ook. Ja, helemaal ja. ja. ja. eens. Over leraren van wijsheid gesproken, Ros, die vraag stel ik gewoon aan jou. Um, hoe leert Peter Jonkers wijsheid? Nog een keer? Kan je het er nog ja, nee, een keer gewoon? Ik stel hem nog een keer. daar kun je er rustig over nadenken. Hoe leert Peter Jonkers wijsheid? Hoe leert hij wijsheid? Ja. Ja. Kijk, ik heb wat van Natasja van begrepen dat een goed docent leert de studenten. Oh, je bedoelt van In de zin van... Oh, ja, okay. steek, ja, dus niet steek je er wat van op? Want dat, dat geloof ja, ik wel. Okay. Ja, oké. Nee, ik dacht wel, hoe leert hij wel. zelf? Maar oké. Okay. Ja. Ik snap het. Um, ja, ik heb hem nooit als docent gehad. Dus ja. Nee, maar. Ja, uh, nou oké. Okay. Uh, je weet vast wel. Uh, hoe dat komt. hij uh, um, Het is via de dialogische houding. En, en dat is ook een thema van zijn lezing volgens mij, dat is echt de, de waardering voor het pluralisme en het erkennen daarvan, dat het ook echt is, maar dan tegelijkertijd via het streven naar waarheid. Dus ook die twee proberen te verzoenen eigenlijk, ja, dus waarheid en, en, en wijsheid. Zag ernaar streven, ondanks, of misschien dankzij, het pluralisme. Um, en ja, hoe leert hij dat? Ik denk door um, die waardering voor die verschillende dingen die kunnen botsen. Het pluralisme, waarheid en wijsheid. Om juist dat te laten de ander dat te laten ervaren, dus weer dat aansteken, van in dialoog, in gesprek, dat kunnen overbrengen en, uh, en ja, door zijn eigen houding, En weer met houding te maken. Dus als hij alleen zou praten, zou dat niet helpen, dus het is ook do door wie hij is. Ja. Maar dat heb ik ook uit jouw artikel wel begrepen, dat, dat, dat het daar eigenlijk mee begint. Het begint met een houding ja. van ontzag, ontvankelijkheid, verwondering. Ja. Ja. Hoe belangrijk is die houding? En hoe moeilijk is die om aan te leren? Het is onmisbaar. Dus dat is, ik denk niet dat je wijsheid, dat jij überhaupt naar wijsheid kan, dat je, nee. Dus het is onmisbaar. Dat is één ding. Uh, hoe makkelijk en hoe moeilijk? Um, als um, het is moeilijk, maar wij kunnen het als wij onszelf niet zo afsluiten voor alles. Dus het is weer dat openen en dat is eng, want gesloten zijn is gewoon veilig. Dus het is uh, durven en moet gewoon uh, niet bang zijn. En ja, hoe moeilijk is het om moedig te zijn, dat uh, ja, is de vraag. Maar goed, uit de bubbel dus. Ja, en, en het is mogelijk. Ja. Ik heb mensen dat zien doen, dus het is mogelijk. En als ik naar, naar, naar, de, naar, naar de Carolien en naar Penny ga, dus wat ik bij hun ook las van dat het kenmerken van die wijsheid is ook een zekere openheid. En bij Penny las ik ook van dat, dat in die wijsheid dan weer weinig gedacht wordt over het verbond en over Exodus, dus over de heilgeschiedenis, Maar weer wel veel gesproken wordt over de schepping en de schoonheid van de schepping. Ja, so we zien dit um, op twee verschillende manieren eigenlijk. Soms is er wel um, taal, en beeldtaal, uh, gedeeld met Genesis 1 tot en met 3. En dan heb je wel een, uh, een verbinding met de schepping, zeg maar. Um, maar we zien ook heel veel uh, beschrijvingen van schepping met een kleine s, als ik mag. Um, het, ja, hoe, hoe schepping werkt, de wijsheid is erbij. En eigenlijk is ouder dan schepping. Um, maar ja, dat, dat zien we zeker. Ja. Zijn dat zaken, die, die houding van, uh, van verwondering en, en de aandacht voor de schepping, zijn dat zaken die makkelijk in werkvormen te gieten zijn, Natasja? Want ja, dan kan een docent daar tenminste wat mee, hè? Um, uh, het meest recente, uh, en daar zijn toevallig Roshni en ik mee bezig, is uh, ons... ons uh, uh, um, om erover na te denken van... Er zijn een heleboel mooie verhalen. We hadden het net al over een aantal verhalen van de geschiedenis. Maar resoneren die nog bij pubers? Doen die nog iets bij pubers? En waar wij momenteel over nadenken is om verhalen van gewone jonge mensen... om die als een spiegel te laten zien aan pubers en dan op een gegeven ogenblik te kijken van, uh, ja, kun je, kun je daarvan iets leren? En dan nog is het een beetje zo van, ja, kun je ervan leren en, en uh, he, uh, uh, kun je er iets in je hoofd van leren en blijft het daar dan of kan je daar iets in de wereld van leren he, en in de wereld mee doen? En, en, nou ja, die, die, daar zijn we een beetje op, onder, op onderzoek naar. Uh, in, in jouw artikel, Rosny, schrijf je dat wijsheid net als liefde zich niet makkelijk laat omvatten. Ja. En je wil weten waarom wat is je... wijsheid? Nou oh, ja, nee, dat, dat mogen de luisteraars dadelijk zelf maar beslezen. Maar waarom, die, waarom begin je met precies nou die zin? Um, ik denk van wat is waar, wat is waar, waar wijsheid? Want dat is de vraag van als je een artikel begint, wat is wijsheid? Dus dat is de, vraag, de eerste vraag die ik als schrijver stel. En dat is dan mijn antwoord. Van ja. Uh, in een andere artikel zeg ik van: ja, je kan wel bepaalde dingen, bepaalde uitingen, manifestaties van wijsheid zien. Van wat, zou, wat is een wijze mens of iemand die naar wijsheid streeft. Uh, maar ik heb hier besloten om dat niet te doen. Ik dacht, hé, hey, nee. Uh. nee het, het kleurt meteen wel natuurlijk. Hè? Het is niet te omvatten en je verbindt het met liefde. Dus daar ja. hebben mensen beelden bij. Ja. Okay. Uh, als ik nou aan de, de andere dames er even vraag... wat zou jullie liefst in één of twee woorden? Primaire beeld zijn waarmee je wijsheid associeert. Carolien. Vraag eerst iemand anders. Dat denken, ik ben al aan de beurt geweest. <laughs> nou, dan zijn er nog twee eh, Natasja. Um, dit is natuurlijk zo'n standaard vraag ook, hè, van, uh, en ook die je aan, aan puber stelt. Hè. Wat, wat is uh, wijsheid, wat denk, je daar, wat denk je daar, waarbij denk je dan? Um, en de vervolgvraag, of de vraag die er heel dichtbij ligt, is van uh, en, en wie is dan wijs? kun je een voorbeeld geven. En dat is natuurlijk ook, hè, zoals vanuit de Aristoteles gedacht, er is altijd een rolmodel, een voorbeeldgever. En uh, wat noemen ze dan? En dan, dan vind ik daar altijd twee hele bijzondere categorieën in. Aan de ene kant zeggen mensen dan van uh, hele abstracte. Hè, uh, Nelson Mandela, die hebben we nog nooit gezien of ontmoet of we weten het niet, maar daar hebben we een soort begrip van wijsheid bij. Dat is dan een wijze man of zo. En aan de andere kant zeggen ze dan heel vaak mijn vader of mijn moeder. En uh, dat vind ik altijd heel aandoenlijk. Ze moesten ze dat... weten, hè, die ouders. <laughs> nou, maar dat vind ik altijd heel aandoenlijk. Uh, uh, want diezelfde puber, uh, uh, weet ik veel, een dag later, die verguist zijn vader of zijn moeder. Hè? Want dan mogen ze niet op, uh, de, de, niet, ze een bepaald tijdstip thuiskomen. Dus uh, uh, wijsheid is niet iets wat, wat, wat aan, aan iemand die dichtbij ons zit... Vast zit voor eeuwig en altijd. We mogen er glimpen af en toe van zien. Benny, wat zou jouw beeld zijn? Vandaag zou ik meteen denken aan Peter Jonkers. Yeah. Maar. <laughs> op een op een andere dag zou ik denken aan de lucht, want uh, net zoals Rosny zo, zo mooi heeft uh, gezegd, ja, net zoals liefde ook is, wijsheid gewoon ontzettend moeilijk te, om om om om te, ja. Dat te doen. Um, we weten wel dat het bestaat en we weten dat u we het nodig hebt. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar het is nog steeds heel erg moeilijk om, uh, om een vorm van te maken. Ja, Dank je wel. Caroline, ja. nou moet je echt. Ja. Nou, ik ben met die vraag mijn artikel geëindigd. Goed. Dus dat... <lacht> Wat is wijsheid? <lacht> dus, uh, Roshni was ermee begonnen, ik was ermee geëindigd. Om, uh, omdat, ik, omdat ik precies... Uh, ervoor koos om het niet in te vullen. Het telkens opschorten van je oordeel maakt ook dat je het niet, niet zegt van dat is het, snap je? Ja. Dus, dus die, telkens dat terugwijken en, en die vraag blijven stellen, denk ik, houdt je ook gaande. Dus dat, dat lijkt me belangrijk in dat hele proces, naar de, de zoektocht naar wijsheid. Dank je wel. Dank jullie wel. Penny Barthe en Carolien van de Stigelen en Rosny Loto en Natasja Kienstra, hartelijk dank. En nu hier in de zaal en thuis achter uw computer of laptop, eh, hartelijk dank voor uw aandacht. Er is nu een pauze, om kwart over vier precies begint het afscheidscollege van Peter Jonkers, eh, dan zal er ook de livestream weer starten en zoals u kunt zien, eh, de opname van dit gesprek, de artikelen van de vier spreeksters en een uitgebreide versie van de afscheidscollege van Peter Jonkers, die zullen na afloop van zijn afscheidscollege, want ja, embargo, eh, online worden gezet. En in de laatste sheet van de powerpoint presentatie van Peter kunt u dan de link zien. De opnames van dit gesprek en de afscheidscollege, die komen waarschijnlijk pas maandag aan bod, maar goed, de teksten kunt u dan alvast zien. Um, graag tot later.